Hi, you guys! Een hoop vragen die ik krijg via mijn YouTube kanaal is van mensen die last hebben van een rode huid en graag willen weten wat ze eraan kunnen doen. Dus deze video is speciaal voor jullie gemaakt. Je herkent het misschien wel, zeker met deze koude dagen. Op het moment dat je buiten bent geweest, het is koud en je komt naar binnen en je huid is in één keer super rood. Ik heb er zelf ook last van. Ik heb een huid die best wel snel rood wordt. Zeker als ik aan het sporten ben of zo. Ik sla echt knalrood uit. Of uh, als ik bijvoorbeeld mijn gezicht heb gereinigd s'avonds. Dan wordt mijn huid Super snel rood. Het trekt daarna gelukkig wel weer weg. Maar ja, het is wel iets waar ik ook last van heb. Dus ik ga je in deze video vijf tips meegeven over wat je kunt doen tegen een rode huid. Maar eerst laten we het even over hebben: waarom heb je eigenlijk last van een rode huid? Dat kan eigenlijk verschillende oorzaken hebben. Een van de oorzaken kan zijn: is dat je bijvoorbeeld heel erg veel last hebt van onzuiverheden, van puistjes, van ontstekingen. Onderhuids, waardoor je automatisch rode plekjes krijgt. En rode vlekjes. Nou, dat is gewoon heel erg lastig. Want ja, sommige mensen hebben nu eenmaal meer last van puistjes dan anderen. Zeker als je in de puberteit zit. Dan kun je meer last hebben van puistjes. En dat is gewoon heel vervelend. Gelukkig gaat het vaak over. Er zijn ook mensen die gewoon de rest van hun leven acne blijven hebben. gewoon heel naar. Daarnaast kun je ook een rode huid hebben. Omdat je huid ontzettend droog is. En misschien heb je een beetje last van plekjes. Een droge huid kan ook snel rood uitslaan. Dus dat kan ook een oor. Zijn, maar het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een gestuurde doorbloeding hebt, zo noemen ze dat. En dat betekent dat je de haarvaartjes die zich onder je huid bevinden, dat die best wel dicht aan de oppervlakte liggen. En als je dan bijvoorbeeld warm hebt, dan zetten die haarvaartjes uit. Dus dan gaan ze openstaan om de warmte zo snel mogelijk af te staan. Daardoor krijg je dus last van een rode huid. En dat is genetisch aangelegd. Sommige mensen hebben dat nu eenmaal. Bij andere mensen liggen de haarvaartjes iets meer uh, dieper in de huid. Dus die hebben daar minder snel last van. En dat is, ja, dat is dus iets aangelegd waar je helaas niks tegen kunt doen, of toch wel. Nou, ik ga je in deze video de dus tips meegeven. En laten we maar beginnen met de eerste tip. De eerste tip die ik voor je heb, is een goede huidverzorging. Of je nu last hebt van paarsjes. Of je hebt last van een droge huid. Zorg voor een hele goede huidzorging. Dus als je bijvoorbeeld weet van jezelf, oké, okay, mijn huid is heel gevoelig en daardoor krijg ik snel een rode huid. Uh, kies dan altijd voor een verzorgende, herstellende en verzachtende crème. Je hebt bijvoorbeeld crèmes met azalea En azalea is een verzachtend extract wat wordt toegevoegd. Ook aloe vera werkt bijvoorbeeld heel erg verzachtend en beschermend. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat als je bijvoorbeeld de zon in gaat in de zomer, dat je dan een goede SPF gebruikt tegen de zon. SPF zorgt ervoor dat de zon eh, minder diep doordringt in je huid, beschermt je huid en zorgt er ook voor dat die haarvaartjes dat die minder snel open gaan staan. Dus de SPF die ik bijvoorbeeld gebruik in de zomer is deze van Lancaster. Het is de Sun Perfect Infinity Glow Illuminating Cream. Uh, tegen wrinkles en dark spots. Um, maar het is ook een hele goede SPF. SPF 30. Dus het beschermt ook tegen de zon. En het zorgt er bovendien voor dat je minder snel pigmentvlekken krijgt van de zon. Dus uh, deze vind ik heel erg fijn om te gebruiken. Verder gebruik ik altijd verzachtende, en hydraterende crèmes. Die goed beschermen tegen de schadelijke invloeden van buitenaf. Uh, wat ik op dit moment heel erg fijn vind in de winter. Want nu heb je eigenlijk geen SPF nodig. Is deze crème van The Ordinary. Dat is de Natural Moisturizing Factors.ha. Uh, surface Hydration. Die vind ik heel erg fijn, beschermd. En als ik deze niet opdoe, dan merk ik gewoon dat mijn huid veel sneller droog wordt. Hij hydrateert gewoon heel fijn. Hij is heel erg zacht voor je huid. Dus dat is echt heel chill. De tweede tip die ik voor je heb, is als je al een gestuurde doorbloeding hebt, of die haarvaartjes gaan gewoon heel snel openstaan, waardoor je een rode huid krijgt, vermijd dan uh, dingen zoals de sauna, pittig eten en heel lang zonnebaden. Een uh, sauna is zo ontzettend warm voor je huid. Je kent natuurlijk wel die mensen die uit de sauna komen helemaal rood zijn. Die warmte brengt heel veel goede processen op gang, weet je wel afvalstof worden afgevoerd, et cetera. Maar als je last hebt van een rode huid, dan kan zo'n sauna eigenlijk die haarvaatjes die dus open gaan staan alleen nog maar erger um, ja, beïnvloeden. Dus dan op een gegeven moment kan het zo zijn dat die haarvaatjes niet meer goed open en dicht gaan staan en dan uh, blijven ze eigenlijk altijd open staan en daardoor krijg je eigenlijk alleen nog maar meer een rode huid. Dus dat moet je zeker vermijden. En pittig eten, idem dito, je krijgt het te warm van. Net als alcohol drinken, gaan je haarvetjes uitstaan en wordt je gezicht superrood. Dus dat soort dingen kun je echt beter vermijden. De derde tip die ik heb is: uh, wees uh, voorzichtig ook met de kleuren die je uitkiest qua kleding. Sommige kleuren gaan niet zo heel goed samen met rood. Je hebt bijvoorbeeld dat groen naast rood, dat versterkt elkaar. Groen overrood, dat uh, haalt het effect weg. Maar bijvoorbeeld als je een beetje rode tint hebt, dan moet je oppassen met zachte tinten zoals roze. Omdat het, als je die naast elkaar zet, dan kan het, het rood nog alleen maar versterken. Dus kun je beter voor koele tinten kiezen. Zoals blauw of grijs. Nou, de andere tip die ik voor je heb, is iets rigoureuzer. Want het gaat over laseren. Je kunt... Haarvaartjes die open blijven staan. Of rode vlekjes die je hebt. Ik heb bijvoorbeeld hier zo'n rood vlekje. Die kun je laten weglezeren. En het zorgt ervoor eigenlijk dat die uh, haarvaartjes worden dichtgebrand. En het is niet eens zo heel erg duur. Ik heb het met een vriendin opgezocht. En verschillende klinieken in Nederland. Die kunnen je daarmee helpen. En dan ben je zo... Een paar honderd euro kwijt voor zo'n behandeling. Maar dan ben je er wel voor goed van af. Dus dat is best wel rigoureus. Maar als je er echt tegenaan loopt. Dan zou je dat nog kunnen overwegen. Andere tip die ik voor je heb. Dat, dat is de laatste tip. En dat gaat vooral over make-up. Uh, je hebt verschillende soorten make-up. Die het rood juist kunnen. Ja hoe zeg je dat? Camoufleren. En uh, Catrice heeft bijvoorbeeld een speciale lijn. Anti-redness voor een huid die snel rood wordt. Het zijn allemaal groene producten. Omdat groen. Als je het over rood heen legt, verbloemt het eigenlijk het rode. Ik heb hier bijvoorbeeld de No More Red Smoothing with Hemp Oil Anti-Red Primer. Deze kun je aanbrengen voordat je je foundation aanbrengt. Als je het gevoel hebt dat je foundation niet genoeg roodheid weghaalt of je wil niet echt een geplamuurd gezicht. Dat je zoveel foundation en concealer moet gebruiken dat je, dat je echt het gevoel hebt dat er zo'n dikke laag over je gezicht heen legt. Deze haalt het rood weg. En ze hebben zelfs ook een liquid camouflage, ik ben hier heel erg fan van. Ik ben sowieso fan van de concealers van Catrice, ik vind ze heel erg fijn. En deze is super dekkend, maar deze kun je niet in zijn eentje gebruiken. Dus stel dat je deze wilt gebruiken tegen rooiflexie in je gezicht, zul je er altijd nog een foundation overheen moeten aanbrengen, omdat het er anders best wel onnatuurlijk, toch een beetje groenig uitziet. En ik zal het demonstreren in deze video, dus ik heb nu natuurlijk mijn make-up op. Dus ik ga even mijn make-up eraf halen. Dan zie je ook hoe rood mijn huid eigenlijk is. En zo ziet mijn huid eruit als ik net mijn make-up eraf heb gehaald. En je ziet dat als ik mijn huid gewoon al aanraak dat het al rood wordt. Uh, het trekt alweer iets meer weg. Maar dan heb je even een beeld van hoe mijn huid is zonder make-up. Nou, ik heb hier de primer van Catrice. Spreng een beetje aan. Je hebt niet eens zo heel veel nodig. Zoiets is genoeg. En dat verdeel je dan over je gezicht nadat je je dagcreme ochtends hebt aangebracht... En het beschermt ook nog eens je huid tegen de make-up. Dus dat is heel fijn. Het zorgt ervoor dat, je, dat de make-up niet aan je huid trekt. En deze dus kun je gewoon over je hele gezicht aanbrengen. Zoals je nu ziet, ziet het er al veel minder rood uit. Wat ik vervolgens doe, is dat ik concealer aanbreng. En ik gebruik voor de rode delen, gebruik ik dan de liquid camouflage van Catrice. Bijvoorbeeld hier op dit rode plekje. Een Beetje op mijn neus, want mijn neus is ook wel snel rood. Vervolgens werk je het een beetje uit. Kan met je vingers zijn. Kan ook met een kwast zijn. Zoals deze. Een soort foundation kwast of een concealer kwast. Maar niet te erg. Want anders heb je dat effect straks niet meer. En je kunt dus de plekken die je extra rood vindt. Kun je net iets meer aantikken. Je hoeft het niet super goed uit te werken. Want hier komt nog je foundation overheen. Ik gebruik nu voor deze foundation gebruik ik de... Estee Louder Stay in Place. Die vind ik heel fijn. Hele goede coverage. En die breng ik dus hier overheen aan. Want ja, zo kun je natuurlijk niet over straat. <laughs> dit ziet er ook niet zo mooi uit. En vervolgens ga je dit uitwerken. En je denkt nu: oh, gaat, waar gaat het heen? Maar het komt echt goed. Vertrouw mij maar. Nou, en dit is het effect. Als je je foundation eroverheen hebt aangebracht en je ziet dat, het, dat de roodheid gewoon echt compleet weg is. Dus wat ik nu doe, nu poeder ik het af en dan ben je natuurlijk super wit. Dus dan breng je met de behulp van een beetje contourpoeder en een beetje blush, breng je je huid weer een beetje op kleur. Want het is natuurlijk wel heel bleek, het ziet er heel erg een en al hetzelfde uit. Dus ik gebruik de Bake and Finish van Revolution om te zorgen dat dit de hele dag blijft zitten. En vervolgens breng ik daarna wat contouring aan en wat blush. En dan is het weer gewoon helemaal picobello. En zie je helemaal niks meer van die roodheden. Zoals je ziet heb ik nu de contouring aangebracht. En nu breng ik vervolgens weer wat blush aan. Niet te veel natuurlijk, want uh, we gingen juist het rood tegen. Maar je wil jezelf toch een beetje een gezonde blos geven. Dus ik breng een beetje blush aan op de plekken langs mijn haargrens, op mijn cheeks... En voilà, dit is het eindresultaat. Wat ik dus zo prettig vind aan die producten van Catrice is dat ze echt heel goed gepigmenteerd zijn. Je zou er ook voor kunnen kiezen als je die concealer een beetje heftig vindt om alleen de primer te gebruiken. Die is ook echt ontzettend fijn en zorgt bovendien dat je make-up beter blijft zitten. Ik vind gewoon de coverage heel erg goed. En je ziet er nu niks meer van dat ik uiteindelijk groene producten op mijn gezicht heb aangebracht. Als je dus met die concealer werkt is het wel belangrijk dat je daarna een foundation aanbrengt. Om weer de kleurbalans terug te brengen. Omdat natuurlijk het groen het rood heeft geëlimineerd. Maar daarmee krijg je geen gezonde tuint op je gezicht. Dus daar heb je echt die foundation voor nodig. Ja, En dit waren eigenlijk de tips die ik voor je heb. Als je zelf nog tips en tricks hebt. Of je hebt vragen. Zet het dan hieronder in de comments. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je vaker van zulke video's wilt zien. En dan wil ik nu zeggen bedankt voor het kijken. Nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Doeg!